Ideaal is om met de productie van de zonnepanelen jouw jaarlijkse stroomverbruik te kunnen dekken. Kijk dus naar het huidige stroomverbruik op jouw eindafrekening en maak eventueel al een inschatting van mogelijke veranderingen in de toekomst. Bijvoorbeeld door een gezinsuitbreiding of de aanschaf van een elektrische auto. Om een idee te hebben van de te verwachte productie van jouw installatie vermenigvuldig je het aantal panelen met hun vermogen. Doorgaans hebben de huidige zonnepanelen een vermogen rond 350 watt piek. Ruig genomen zal een installatie van 10 zulke panelen op een jaar 3200 tot 3500 kilowattuur produceren. Dat is voldoende voor een gemiddeld gezin. 10 zonnepanelen nemen al gauw 17 tot 20 vierkante meter in. Heb je die plaats niet, dan bestaan er hoogrendementspanelen van 400 watt piek of meer dan kun je enkele panelen uitsparen. Die panelen van 400 kW piek vallen wel duurder uit.